Flevoland ontdekken kan niet in één dag. Een wild ritje in de achtbaan van Walibi Holland, een avontuurlijke wandeling door Nationaal Park Nieuwland of shoppen in Batavia-stad. Er is ontzettend veel te doen. Gelukkig zijn er genoeg leuke overnachtingsmogelijkheden. De provincie Flevoland wil meer bezoekers verwelkomen om het bijzondere polderlandschap te beleven en kennis te maken met haar unieke karakter. Zo ontwikkelen we themaroutes waarbij het verhaal van Flevoland wordt verteld. Rijdend, wandelend en varend reizen bezoekers door een land dat door mensenhanden is gemaakt. Om ons nieuwe land op innovatieve wijze te beleven, nodigen we ondernemers uit om met nieuwe ideeën te komen. Ontwikkelingen op het gebied van recreatie promoten we via verschillende mediakanalen in binnen- en buitenland. Zo vinden steeds meer vakantiegangers de weg naar onze mooie provincie. Flevoland. Innovatief en ondernemend.